Zodra jij een nieuw domein registreert, um, zou je opvallen dat je website er zo uitziet. Nou, de eerste stap zou kunnen zijn dat je WordPress installeert, maar als je bijvoorbeeld gebruik maakt van de domein parkeerservice, dan kan dat niet. Um, ondanks dat kun je toch deze melding aanpassen en dat doen we in deze video. Zodra je bent ingelogd binnen mijn Papix klik je op diensten. En dan open je het domein waar we het net over hadden. Um, ik meld me aan bij direct admin. En vervolgens klik ik hier bij Systeeminfo op File Manager. Nou, ik klik op Public HTML hieronder. En dan zie ik allemaal bestanden. Nou, dit zijn de bestanden die je dus ook hier ziet. Um, Kortom, verwijder ik deze alles. Dan zal je zien dat het hier ook leeg is. Kijk. Um, maak ik een nieuw bestand aan, en dat bestand noem ik index.html. Dan zie ik dat de melding hier weer weg is. En zodra ik hierop klik en dan op edit faal klik. En ik zet test neer. En ik klik op opslaan. Dan zul je zien dat hier test staat. Nou, hier ben je een beetje vrij in. Um, Met de beperkte opslagruimte kun je niet heel veel mee. Maar ondanks dat kun je toch een melding opzetten om klanten te informeren over naar mijn website is nu nog in ontwikkeling bijvoorbeeld. Um, dit is even een, een placeholder. Um, binnenkort komt hier weer wat. Um, Faulmanager kun je ook gebruiken voor het aanpassen van andere bestanden, zoals PHP en dergelijke. Kortom, um, als vervanging voor FTP zou ik het niet aanraden, maar als tijdelijk, uh, ja, tijdelijk gebruik is het gewoon prima. Verder, um, nou, mocht je willen dat je domein doorverwijst naar een andere website, hè, dit is de parkeerservice, dan heb ik daar ook een video voor gemaakt, die vind je in de beschrijving. Nou, nu is het aan jou om er wat, uh, wat moois van te maken. Succes!